Dat blijft paars. Daar is een paars? Ja. Papa heeft toch geen paarse vingers? Jij ja, ook wel, paars. <tieden> Wij zijn de familie van mij: Papa, Mama, Berber en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie van mij! Wat ben je aan het doen? Ja, ja. Wat meer eruit halen? Niet te veel, hè? Dan zet je hem weer neer, het potje. Heel goed. Ah, er liggen allemaal koffers oh, van papa. Maar jij hebt dit wel mooi gemaakt, hè, bij papa. Mag papa nog een vinger? Nou, ga je maar bij papa doen. Papa, hij is een beetje verliefd op een meisje uit klas. Wie? Oh, dat wordt mooi berber zo. Wauw. Nog meer vingers. Nou, Dat doe jij goed, Berber. Daar is het paars. Daar is het paars? Papa heeft toch geen paarse vingers? Jij moet wel paarse vingers. Sorry. Mama, doekje. Wat een mooie handen, papa. Dankjewel. Ik, uh, ik kan je een paars geven. Papa wordt een hele mooie jongen. Hele vingers. Nee. Mooi hoor. Nog een Wat is een Is dit een aquarium? Voor de visjes. En oh, wat heb papa hier? De visjes. Nou, ga jij het zakje maar vastpakken. Hou jij het zakje maar vast. Ga ik het eruit halen. Kijk eens. Visjes. Hallo visjes. Hallo. En die gaan we hier inleggen. Die gaan we eerst zo laten liggen. Kijk zo. En die gaan we rustig op temperatuur laten komen. Want anders worden ze ziek. Oranje visjes. zijn visjes en dat zijn twee vrouwtjes en één mannetje. Nee, het mag nog niet open. We moeten eerst een half uur wachten, 30 minuten en dan gaan we het zakje langzaam openmaken. En dan gaan ze langzaam zelf wegzwemmen. Vind je dat leuk? Het is leeg hè, maar papa heeft nog wat gehaald. Mos! Mos, dat gaan we laten groeien. Dat leggen we gewoon in het aquarium neer en die kan wel open. Maar laten we die ook maar gewoon op temperatuur komen, zo. Zo. Ja. I love you too. Drei, oh, allemaal kratten. Zo. Daar ben ik weer. Hey, Dan gaan we zo weer verder kijken, ja? Ja. Zullen we naar binnen gaan? Hé hey Brian, kom eens, kom eens, kom eens. Wat gaan we doen? En je neus schoonmaken dan, hè? Nou, gaan we eerst kijken naar de visjes. Zie je ze zitten? Oh, niet tikken hè? Niet tikken. We gaan niet tikken tegen het glas. Wat voor visjes zijn het? Oranje. Weet je, Oranje. deze gaan kindjes krijgen. Wermer, hand eruit laten. Papa gaat dat doen. Gaan jullie maar op de grond staan. Zo. Op de grond staan, van de stoel af. Dit is heel gevaarlijk. Oh, Brian is alweer weg. Hier. Oh, je bent verstopt. Kijk, dan gaat papa het elastiekje losmaken heel voorzichtig zachtjes. je? de mensen laten zien. Kijk, eentje is er al uit. Kijk, eentje heeft de woelige bar al gevonden. Zie je dat? Maar ik zie nog zak. Ja, die gaan er ook zo uit. Kijk, die gaat ook zoeken. Waar de uitgang is. Ja, kijk, die gaat er ook uit. Kijk. Zo, die is ook in het aquarium. Maar nog één. Ja, nog één. Maar die nee. is nog een beetje bang. Kijk, gaan we een beetje helpen. Kijk, Dan gaan we de weg wijzen. Daar kan je niet heen vissen. Daar kan je niet heen. Dan gaan we de zak heel voorzichtig omhoog halen. Maar hij moet wel naar beneden. Hij wil de uitgang. Kijk, kijk, kijk, daar gaat hij. Ja! Nee, dat is de laatste. Dat is een blaadje. En we gelijk het blaadje ook eruit. Kun je een visje geven? Papa gaat het mosje eruit halen en die gaat ook drijven. En dan gaan we de volgende keer weer kijken naar een nieuwe aflevering. Delicious. Ja, want wat heeft papa er allemaal in gedaan? Wacht even, wacht even, nog geen gedag zeggen. Allemaal plantjes heeft papa in het aquarium gedaan. Een steen. Nou ja, de visjes nu. En de mos. Plantjes. Mos. Ja, dat is de mos. Een mossel. Een mossel, ja, mossels hè, zitten er ook in. Ja. Allemaal steentjes. Zoals ik zei, ik hou jullie op de hoogte samen met de kids. Het is hier rommel. Het is een aquarium en daar liggen mijn kledingverkoop. Ook druk mee bezig. En voor nu is deze aflevering afgelopen. Nou, nu gaan we gedag zeggen. Ja! Yeah. Wat zeg jij, stoppertje? Yeah. Doei, en geen neus schoonmaken. Doei! Doei!